Ik Ali, welkom. Dankjewel. Leuk dat je als uh, professional in de informatiebeveiliging uh, samen met uh, mij uh, het gesprek uh, even aan wilt gaan over de verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden van uh, de informatiebeveiliger en uh, de verantwoordelijkheid van de, de, de leidinggevende, bestuurder en bedrijf. Nou, dank u wel, R.M.K. Ja. Ja, uh, verantwoordelijkheid in informatiebeveiliging ja, is een interessant onderwerp. Uh, uh, ik kom het dagelijks tegen in, uh, in mijn werk als uh, ISO en je merkt dat het een uh, ja, lastig onderwerp in, is in de zin van uh, dat je lastig is om de duidelijke verantwoordelijkheid te leggen. Waar liggen jouw verantwoordelijkheden als ISO en waar liggen de verantwoordelijkheden als, uh, als directeur zijn of als, uh, als bedrijfsuitvoerder uh, of medewerker? En wat je merkt is uh, uh, voor een aantal risico's, voornamelijk ook informatiebeveiligingsrisico's, ligt de verantwoordelijkheid toch altijd bij de business. Uh, en waarom zeg ik dat? Omdat zij uh, als enige kunnen bepalen van wil ik het risico wel of niet accepteren. En het is ook natuurlijk afhankelijk van het risicoprofiel van het bedrijf. En wij kunnen daarin faciliteren, wij kunnen ze daarin adviseren, we kunnen ze daarin coachen. maar het is niet zo dat wij de risico's kunnen accepteren. Of, uh, of iets dergelijks. Dus wij kunnen wel voorstellen doen, met de verantwoordelijkheid ligt bij de business. Ja, de verantwoordelijkheid is misschien een, een, een, ook een erg ruim begrip. Want ja. uh, je hebt natuurlijk uh, verantwoordelijkheid voor de beslissing en je hebt verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Ja, klopt. En uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld IT, IT is verantwoordelijk dat uh, informatiesystemen uh, op een veilige manier. Uh, werk kunnen doen en daar kunnen we dan het, proces, het bedrijfsproces op, uh, op steunen. Uh, op een bepaald moment dat er een informatiecentrum patch wordt of iets dergelijks. Uh, we kunnen de patching uitvoeren, maar dat betekent wel dat je wel in gesprek gaat met de business. Ook om te zeggen van ja, bepaalde risico's uh, horen hierbij het wel of niet patchen. Maar het heeft ook impact op je bedrijfsvoering. Uh, kan je bijvoorbeeld de twee uur eruit liggen. Als uh, op een uh, door de dag, terwijl je uh, je bedrijfsprocedure daarbij ook uh, eruit loopt. Mm -hmm. En die afweging uh, die moet dan een business maken, maar je moet wel goed geïnformeerd worden over wat de consequenties zijn, wat de gevolgen zijn. Mm -hmm. uh, het kan zijn uh, natuurlijk dat je van tevoren ook afspreekt op het moment dat een grootschalig security incident ergens plaatsvindt, dat er bepaalde activiteiten direct worden ontkoppeld. Dat kun je afspreken, maar het is altijd de business die zegt van oké, okay, uh, dat is akkoord, want dan lopen we te groot risico, wanneer we misschien omdat die systeem het uitleggen heeft twee uur of drie uur uh, geen bedrijfsvoering maar uh, de gevolgen zouden nog groter zijn als we die informatiesysteem wel in de lucht houden maar dat is ook weer in samenspraak met de business het is niet zo dat we zelfstandig het uh, besluit kunnen nemen om dat te doen Ja, maar we hebben nu patchen, we hebben, ja. hebben uh, cryptolokkers uh, ja. uh, gehad uh, nog steeds ja. um, hoe ga je dan uh, uh, die consequenties duidelijk maken? Want uh, bij mij op uh, de, de, de sportschool vertelde mij onlangs iemand die voor een heel groot farmaceutische bedrijf werkte. Zo in het lopen van: wat doe jij wat doe je? In de Oh ja, ja, ja. Ja, ja. In ja, ja, ja, ja, ons is het magazijn al zijn drie weken dicht. Ja. Nee, dat klopt. Ik denk niet dat dat in een risicoafweging zomaar ergens terug te vinden gaat zijn. Nee, maar ik denk wel dat wij, dat wij de input wel kunnen leveren, uh, wat de consequenties zijn van een cryptologen. Dus op een bepaald moment, uh, dat, uh, dat vertaal je wel. En dan moet je niet aangeven, uh, niet te technisch uh, het gesprek nee. aangaan, maar gewoon op het niveau waar het ook hoort, dus op het op ja. directieniveau, ga je het gesprek aan om te aangeven wat de risico's zijn. En door uh, de juiste specialisten erbij te halen, maar het gesprek wel met de business te voeren. En aan te geven wat voor risico's het zijn en hoe we dat kunnen mitigeren. En wat de consequenties kunnen zijn. Maar hoe, kun je maar dan uitleggen hoe het kan? dat we uh, uh, dan zulke grootschalige ongelukken krijgen. Grootschalige ongelukken? Ja, ja. want uh, dat betekent dus uh, dat als, uh, als je, ze, ze maar, snel naar zo'n naar zo casus kijkt, dat, uh, zijn de mensen daar wel eerlijk en open geweest over? Ja, ik denk dat dat wel ook wel een, een onderdeel is van het, van het probleem. Uh, het eerlijk zijn naar uh, de situatie, ja. uh, het verbloemen van een aantal uh, zaken, uh, wat, wat, wat, wat ik ook wil noemen, uh, het algemeen is gewoon de, de basis op orde, de huis op orde, dat soort zaken. Uh, je moet eerlijk zijn over de situatie uh, en proberen voornamelijk in ons vakgebied, moeten we het niet gaan verbloemen door uh, dingen mooier te maken dan ze zijn. duidelijk ja. daarin over communiceren wat het risico is en ook of we wel of niet kunnen voldoen. Want op een bepaald moment dat we dingen gaan uh, verbloemen of uh, uh, onder de tapijten houden, dan krijg je dus echt problemen. Want op een bepaald moment, als je, als je de business niet op de hoogte brengt van uh, dat een informatiesysteem achterloopt qua patching of dat we toch een keertje uh, een, een twee uur eruit moeten liggen om het uh, door te voeren. Als je dat gesprek niet aandurft met de business, dan wordt het een lastig verhaal om achteraf te moeten uitleggen van ja, waarom heeft een incident plaats kunnen vinden. Dan, maak, dan kom je, denk ik toch vaak in een soort spagaat terecht. Want dan ben jij uh, als, als ISO, degene die uh, in de organisatie, de IT-organisatie zit, die dan moet gaan vertellen: ja, jongens, uh, het is eigenlijk niet helemaal uh, op orde. Nee, nee, nee, dat klopt. Het is helemaal ja, op de goede plek. Ja, dat is de vraag of je op de goede plek zit. En uh, ook voor de business jou uh, wordt het. Uh... Hoe de business jou ervaart, als, uh, tegen, uh, als partner zijn uh, in dit vraagstuk. En ik denk dat het belangrijk is om ook uit, uit die stop te komen, van, uh, als je ook op IT uh, zit of iets dergelijks, Het hangt ervan af, uh, soms is het handig om bij IT te zitten en soms is het handig om gewoon bij de business te zitten. Persoonlijk denk ik dat het handig is als informatiebeveiliging op, op een hoger niveau te zitten dan alleen op IT. Want soms moet je ook dingen zeggen over IT of ook aangeven dat IT een aantal zaken moet uh, het implementeren om de risico's goed te kunnen mitigeren. Belangrijk is in ieder geval, ook al zit je bij waar dan ook, dat je eruit komt en met de business in gesprek gaat. Om ja. ook de risico's uh, zichtbaar te maken voor de business. En ook daarin informeert zonder een politieagent te spelen van dit mag wel of dit mag niet. Gewoon met elkaar in gesprek te gaan en proberen de business daarin te coachen. Door enerzijds awareness te creëren. Door alleen maar het gesprek aan te gaan en met voorbeelden te komen zonder zonder angst uh, te zaaien. Want daar hebben we helemaal niks aan. We moeten eigenlijk ook als informatiebeveiligers en als bedrijf gewoon het uh, hoofd koel houden om de juiste beslissingen te kunnen nemen. En neem iedereen daarin mee. Ga het gesprek gewoon aan. Dat is het belangrijkste. Mm -hmm. En uh, betekent dat dat je dus uh, niet alleen in jouw visie de taal van de business moet spreken, maar dan moet je dus ook. Diezelfde eerlijkheid en, en, en communicatie op de werkvloer? Uh, ja, ik denk dat het belangrijk is dat je echt, uh, elkaar moet uh, durven aanspreken op het gedrag, maar ook de consequenties. Um, en dan is het belangrijk ook om te begrijpen uh, wat de business precies doet. Bedenk uh, niet iets in een ivoren toren of, uh, of alleen maar in beleid, kijk ook of het beleid uh, toe te passen is op de werkvloer. Is dat, de, is dat terug te vertalen naar de juiste maatregelen. Want ja, de werkvloed heeft een bepaalde functionaliteit nodig. En als wij het uh, toch goed beveiligen, dan is die functionaliteit niet nodig. Dus ga ook met het gesprek. Kijk ook rond, kom uit jouw schulpje ja. en ga het gesprek aan. Ja, maar nou, uh, wat vind jij er dan van dat uh, tegenwoordig, tegenwoordig zo modisch is om te zeggen... ...de eindgebruiker is de zwakste schakel? Ja, ja. Uh, het kan zijn, er wordt vaak gezegd dat de, gebruik, de eindgebruiker de zwakste sluitel is. Uh, maar ik, ben het, ik vind het ook wel eens, uh, soms wel eens te makkelijk dat dat wordt gezegd. Ik begrijp het enerzijds wel. Aan de andere zijde is, uh, kijk, je moet proberen dat de, dat de eindgebruiker, dat de persoon uh, de juiste middelen heeft. En uh, uh, fit for purpose is om zeg maar, zijn weg uit te kunnen voeren. Uh, als we kijken naar... Uh, uh, een marathon lopen of uh, voetballen, onderdeel uitmaken van een team. Je moet wel fit zijn om in een team te kunnen spelen. Dat betekent dat je een bepaalde basis-eigenschappen moet hebben. Heb je die niet, dan moeten we zorgen dat je die krijgt. Dat betekent dat je bewuster moet worden van, uh, van informatiebeveiliging, van de risico's die horen bij jouw specifieke werkgebied. Dat betekent dat mensen, uh, niet alleen de juiste maar het moet gewoon in je DNA zitten. Je moet fit zijn om je werk uit te kunnen voeren. Daarnaast is het ook belangrijk, afhankelijk van het risico, hoe groot het risico is, moet je mogelijk ook buiten de mens denken en echt in IT. Er zijn een aantal zaken die je gewoon niet bij de mens alleen kan plaatsen. En dan moet je gewoon ervoor zorg dragen dat, dat het menselijk falen niet, uh, niet getolereerd wordt in de zin van dat de maatregel op een andere manier wordt genomen. Maar dat betekent dus ook dat je. Van heel veel markten thuis moet zijn als informatiebeveiliger, of ISO, of hoe je het noemen wilt. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat je op, op, op verschillende niveaus moet kunnen acteren. En daarnaast ook een breed kennisgebied moet hebben van, uh, van IT. Het, het moet niet zo zijn dat je, dat je alleen focust op uh, informatiebeveiliging en, en de business ook niet gaat begrijpen of iets. Hè. Je moet wel meedenken, want we zijn er ook voor de business. En dat betekent dat wij de business daarin ondersteunen. En je moet begrijpen waar de, waar, de, waar de business voor staat. Ja, maar is het dan niet uh, makkelijk dat je ook in de verleiding komt om de verantwoordelijkheid voor die, voor die risico's te nemen? Het is belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt voor je, voor je vakgebied, uh, maar het is belangrijker om die risico's op te nemen goed weer kunnen geven aan de business, zodat hij de juiste beslissing ja. kan nemen. Ik, ik, ik, ik, ik, ik kijk aan naar voetbal, en coach. Ja. Je moet jezelf als een soort coach om ervoor te zorgen dat, de, dat de, de spelers of het team uh, geëquipeerd is om in ieder geval de juiste uh, beslissingen te kunnen nemen, uh, wat betreft risico's. We kunnen niet als coach, zeg maar, op het geld zelf gaan staan en daar zelf uh, daar op voetballen voor gaan. We moeten zorgen dat ze de juiste middelen hebben en dat ze uh, goed bewust zijn van de risico's. En dat doen we door de awareness trainingen, uh, veel uh, evangelie, evangelie ja. over dus zeg maar, informatiebevaring. En zorgdragen dat het, dat het ja, uh, gekscheren misschien ingestampt wordt, maar gewoon dat mensen bewust zijn. En het is niet uh, na één keer een awareness training, het is ook niet na één keertje uh, een beleid opschrijft, is dus ook niet naar één keer je richtlijnen. Het is continu mensen beurwaard dat ze zelf uh, inzicht krijgen in, in risico's die betrekking hebben op het bedrijfsvoering. en daarmee ook uh, bij jou komen om te zeggen: van hé, hey, we hebben volgens mij een, een risico hier op informatieprofielensgebied en hier zouden we wat aan moeten doen. Kun je ons daarin helpen of niet? Oké, okay, en uh, hoe ga je dan om in een uh, streng gereguleerde uh, omgeving? Waarbij uh, toezichthouders uh, al jaren allerlei uh, richtlijnen opgesteld hebben, die we ook behoorlijk uh, daarover sturen, dus in de zin van compliance. Dat mensen zeggen: Ja, maar wij hebben toch uh, een, een inrichting die is volgens die normen gedaan. En we hebben een goedkeurig stempel gekregen, dus we maken ons nou nog druk om? Ja, en uh, het gevaar daarin is dat wij een, uh, dat we niet voor onszelf gaan nadenken over de, uh, de risico's. Dus Op een bepaald moment krijg je van. Uh, ja, dit is opgelegd en het wordt dan meer een afvinklijstje. Zo gedragen dat we het uh, hebben gehaald, een afvinken, afvinken. We hebben documenten, afvinken, we hebben dit. Zonder dat we echt bewust zijn of het in ons DNA zit, ja. dat, wij, uh, dat wij met informatiebeveiliging en informatiebeveiligingsrisico's bezig zijn. Dus het is niet meer een, iets wat we zelf willen, maar het is iets wat opgelegd is. En vaak als iets opgelegd is, blijft het ook niet lang hangen. Dus zo zou je toch meer... Uh, je moet van de echte intrinsieke informatie of, of motivatie om Ja, ja klopt. Uh, het is hetzelfde als met, uh, uh, met autorijden. En, uh, uh, kijk, en motivatie moet zijn hè, om de, uh, niet door rood licht te rijden. Het moet niet zijn omdat je bang bent dat je boete krijgt. Maar dat moet zijn omdat je niet nog wilt aanrijden of geen ongeluk wil veroorzaken. En niet omdat motivatie moet niet uh, uh, stoppen voor rood licht, want anders krijg ik een boete. Dus uh, die... die... De is, is, is een hulpmiddel. Ja, het is alleen een hulpmiddel. Maar, maar eigenlijk, zou je, eigenlijk zou je bij wijze van spreken zou eigenlijk geen rood licht nodig moeten hebben. om bewust te zijn van: nou, ik ga dit huis niet zomaar uh, volle vaart uh, oversteken. omdat ik mogelijk iemand raak of een ongeluk veroorzaak. En dat is dus de, uh, uh, het holistische gedrag. Uh, met een bepaalde doel uh, autorijden. Maar dat is ook terug te zien in informatiebeveiliging. We moeten niet doen, uh, omdat uh, de autoriteit persoonsgevers dat vraagt. Of dat we met de overheid, je, we moeten het doen omdat het enige juiste ding is om te doen. Oké, okay, heel goed. Dankjewel. Graag gedaan. Okay. Zijn er nog uh, dingen die je toe wilt uh, voegen? Buiten het feit dat we er natuurlijk de hele middag nog over door kunt praten, maar... Ja, ik, ik denk dat we ontzettend uh, lang hierover kunnen praten. Ik denk mogelijk wat ik zou nog wel zou willen toevoegen is meer uh, hoe, hoe wil je je gedragen als richting ook uh, richting uh, de business, ja. dus het gedrag, het partnerschap, ja. wil je zo, een soort vader-zoon uh, rol hebben, waarbij de business de vader is en wij als uh, zonen, of wil je dat wij de, de vaderfiguur zijn en de business de zonen, of wil je meer elkaars uh, gelijkwaardige partners zijn. En dat is de, uh, de vraag die je moet stellen, enerzijds als informatiebeveiliger, maar ook als uh, zijn. Mm -hmm. Maar betekent dat niet dat je uh, dat... Van een van moet, moet kunnen beoordelen. Dat klopt. Ik denk dat het ook wel het afhankelijk is van de context. Dat heeft te maken met volwassenheidsniveau. Wat enerzijds bedrijfsvoering, maar ook hij, zeg maar, informatiebeveiliging en in IT. Mm -hmm. Want daar is het ook afhankelijk van. Hoe volwassenen de organisatie, hoe meer zij de, in de rol als vaderfiguur kunnen gaan acteren. Maar vaak, ja ook, ook, ook zonen en kinderen kunnen ook een goede inzicht krijgen zonder dat ze al uh, volwassenheid hebben bereikt. Ja, dat, dat, dat kan ik als vader, ja. vind ik dat waar. Ja. Ja, ja. Ja, mijn kinderen vaak een spiegel voor me zijn. Ja. En ik denk ook dat ook in, een, in, een, in, een, in een vaderfiguur, maar ook in het familie ge, gebeuren, belangrijk is ook wel dat je, dat je eerlijk naar elkaar toe bent. En dat is de enige manier ook om verder te groeien. Je bedoelt eerlijkheid in de zin van uh, erkennen dat, uh, dat, uh, dat er iets aan de hand is. Ja, ja, ja, ik denk dat dat wel belangrijk is om. Uh, en soms is het ook wel belangrijk dat, uh, afhankelijk natuurlijk van het risico, om af en toe ook een, uh, ja, uh, dingen zelf te ondervinden. Als je kijkt naar een vader en uh, zoonrelatie, uh, dat je soms, je kan een kind wel, uh, wel waarschuwen, maar soms moet het kind ook zelf ervaren dat het toch niet handig is om, uh, om uh, zonder bescherming uh, te gaan buiten of iets. Ja. Thank <laughs>